Hoi, vandaag gaan we een speaker maken voor je mobiele telefoon. Dit is, uh, dan zet je gewoon je mobiele telefoon in. En als je dan het geluid aan hebt, dan komt het luider naar buiten. Dat kan je heel simpel zelf maken. Daarvoor heb je nodig een wc-rolletje. En twee plastic bekertjes. Uh, van die kartonnen bekertjes kunnen natuurlijk ook. En ik heb hem nu heel simpel gemaakt, maar je kunt hem natuurlijk ook... Mooi versieren, met van alles en nog wat. Nou, wat heb je daarvoor nodig om te maken? Een stift, maakt niet uit welke kleur, en een schaar. Ik zal je voor laten doen, voordoen hoe je begint. Je neemt het kokertje en je neemt het bekertje. Die hou je zo op elkaar. Dan ga je met de stift ga je aan de binnenkant en dan maak je een rondje. Zo, dan doe je bij allebei de bekertjes. Als je dat gedaan hebt, dan knip je die uit. Dan moet je eventjes een klein beetje open doen. En dan zorg dat je met de scherpe kant, dus deze kant van de schaar, een gaatje er doorheen prikt. Tussen je vingers, niet in je vingers. Zo, en dan knip je het rondje uit. Nou doe je uiteraard ook met het andere bekertje. Je mag je mijn filmpjes altijd pauzeren, dat weten jullie. De andere doe ik het ook. De scherpe kant uiteraard erin tussen je vingers prikken. Dit erin ertussen. En ook die doe ik netjes knippen. Net even buiten het cirkeltje. Want ik heb natuurlijk aan de binnenkant van het kokeltje gedaan. Zo. Dan heb ik twee gaten erin. Dan kan ik de speaker ertussen doen. Of het kokertje ertussen doen. Nee, je ziet dat het past net niet bij mij. Dus ik moet hem ietsje groter maken. Kijk kijken of de andere past. Past ook net niet. Dus die moet ik ook ietsje groter maken. Geen ramp. Dat gaat gewoon. gat groter maken kan altijd. gat kleiner maken is altijd lastig. Zo. Even kijken of hij nu groot genoeg is. Bijna en moet iets breder. Hij werkt het wel groot genoeg is, maar niet breed genoeg. Zo. Ja, kijk, dan past hij er wel in. Ga ik bij de andere ook iets groter maken. Dat zou ook met de breedte te maken hebben. Dus ik ga eerst de breedte groter maken. Uh, zo. Kijken of dat gelijk het probleem opgelost heeft. Ja, want daar gaat er nu wel doorheen. Zo, nu heb ik al de twee spiekertjes. Maar nu moet ik de telefoon er nog in kunnen zetten. Daarvoor pak ik even de telefoon. En daar moet ik afmeten. Ik leg mijn telefoon zo erbovenop. Ik pak de stift weer. En doe aan allebei de kanten van de telefoon. Een streepje. En dan kijk ik even hoe dik de telefoon is. Nu is... Uh Ongeveer ongeveer als de breedste streepjes. Zo. En dan kan ik hem zo uitknippen. Dus dat ga ik ook doen. Dan ga ik weer de scherpe kant van de schaar in het karton tussen mijn vingers. Ik heb geen gaatje geknipt. knip ik hem helemaal uit. Kan hij daar weer tussen doen? Gaatje aan de bovenkant, uiteraard. Zo. Kan je natuurlijk mooi verven, of een beetje gekleurd papier eromheen zodat hij er mooier uitziet. En daar heb je je telefoonspieker al. Veel plezier met knutselen.